Om twee uur komt mijn opa mij halen. Hij brengt mij naar Zaventem. Eerst gaan we alleen met de hè? Ja. Wat een ervaring. Vanuit Zaventem neem ik alleen het vliegtuig naar Engeland. Ik ga op taalkamp. Omdat mijn Engels bagger slecht is. Geland in Engeland. Gehé, <lacht> dat rijdt. Ik nam mijn koffer, maar er stond nog een autorit van twee uur voor de boeg. Eenmaal aangekomen bij mijn gastgezin, mocht ik mijn kamer inrichten. Hierna gaven ze mij iets te eten. Het waren chips met een soort van rozen-sandwiches. Ik heb er nog een, hè? ik heb er fucking nog één. Hierna ging ik met mijn skateboard de stad verkennen. De stad Torquay. Ik heb het, het werd al snel donker, dus ik moest terug naar het huis van mijn gastgezin. Fucked up, ik ben verdwaald.